Hallo allemaal, voor deze opname wil ik een klein oefeningetje maken in LibreOffice. Ik wil namelijk een pdf creëren waarin ik een, een optie kan selecteren. Een, mijn initiële plan was een evaluatieformulier, maar voor deze oefening zal ik een klein documentje maken, een bestelbriefje, een bestelbon voor het, uh, het aangeven van welk ijsje ik het liefst eet. Dus ik maak een klein formuliertje aan. Voor, hiervoor ga ik dus eerst en vooral bij beeld, werkbalken, de werkbalk. Formulier besturingselementen open en dit komt erbij. Dus ik ga even kijken, wat is mijn naam? En hier voeg ik dus een, een tekstvak toe. En tekst, ik teken er gewoon een rechthoekje Poef. en er is een veld bij gekomen. En voor mijn lievelingseisje. Uh, mogelijk is dit vakje hier niet, niet standaard aanwezig bij jou Dat is een van die, dat is dit optietje hier Meer besturingselementen um, En hiermee kan ik dus een groepsvak aanmaken Die vind ik heel gemakkelijk Dus ik maak een groepsvakje aan En hier zal ik zeggen Welke eisjes, welke smaken, wat is mijn lievelingssmaak Dus ik kan kiezen tussen een vanille aardbei, Banaan Chocolade, je kunt blijven voortgaan, maar voor de oefening is het voldoende, denk ik. Uh, is er een standaardwaarde? Nee, ik ga geen standaardwaarde selecteren, want ik, ik wil niet niks omdringen. Uh, ik kan eventueel een waarde toekennen, ik hoef, dat ga je niet, niet wijzigen, want dat is niet zo van belang. En ik ga zeggen: lievelings, ijs voltooien, en dan hebben we dit mooi vakje. Um, Waarom heb, heb ik dat gebruikt? Ik zal eventjes een kleine demonstratie geven. In het, in, in het ijssalon hebben we ook een, een evaluatie van de, van, de, van de kwaliteit. Dus we gaan een tabelletje invoegen met twee kolommen, uh, nee, zes kolommen en vijf in twee rijen. Even gewoon bij wijze van de demonstratie. Kolommetjes gelijk maken. Eh, gelijkmatig vertelen. Wat vond u van de kwaliteit van het ijs? Wat vond u van de pudding? Even hier boven voegen. voor oké okay. uh, plus plus plus min min min kunnen zeer goed goed zo zo oké okay. niet oké okay. slecht oké okay. Je kunt dat natuurlijk verder uitwerken, maar dat is, dat is buiten, buiten de scope van deze oefening. Dus hier kunnen we ook gewoon keuzerondjes in toevoegen. We gaan gewoon proeven. een keuzerondje tekenen hier en een keuzerondje tekenen hier. dit gewoon rustig. Te tekenen onze keuzerondjes. En nu gaan we de eigenschappen van die keuzerondjes aanpassen. Dus we gaan het besturingselement, de eigenschappen, weergeven. Wat is de tekst die hiernaast verschijnt? Ik dacht dat dit was. Nee. Dus uh, keuzerondje 1. En is dus het leeg. Dus dit is ook keuzerondje 1. En lege tekst. Dit is ook keuzerondje 1. Lege tekst. Kurzer 1 lege tekst. Kurz 1. Lege tekst. Okay. Dan hebben we dus hier 1, 2, 3, 4, 5 velden, o, hier is het 5 velden die hetzelfde uh, dezelfde naam hebben. Daarmee. Ik geef je aan dat ze worden. Dus ik doe hetzelfde hier, Keuze rondje 2, maak het leeg, Keuze rondje 2, maak ga het leeg. Keuze rondje 2 maak het leeg. Keuze rondje 2 maak het leeg. Pusje rondje 3 pak leeg. leeg. Oké. Okay. En wat zie ik nu als ik nu dus nu uit die. Ontwerpmodus gaan. Uh, ontwerpmodus, waar zit dat? Dus ik selecteer ontwerpmodus. Klik aan, klik uit. Dus als je het uit doet, kun je, kun je hier al direct, uh, dit werkt dus allemaal naar behoren. Ook uh, even kijken. Dus hier verspringen. En oei, hier zit nog iets niet helemaal juist blijkbaar. Ik kan hier midden dus zo niet die samen horen. Dus we gaan terug naar de ontwerpmodus en kijken wat er, wat er gebeurd is met die eh, besturingselement. Ah, Oké. Okay. Dus 1. Mensen op elkaar. Dat is dat er gevoelig? Oké. Okay. Uit de ontwerpmodus. Dus dit werkt. Dus nu kan ik dus kiezen voor verschillende velden. Hoe ik het wil invullen. Oké, okay. dus dat is zo so voor zo so goed. En nu willen we er een PDF van maken, want wij gebruiken LibreOffice. Wij zijn verstandig, wij gebruiken vrije software, maar we kunnen dat niet verwachten van iedereen. Um, dus we gaan het toch eventjes exporteren als PDF, maar we willen er form een formulier van maken. Dus zorg ervoor dat dit vinkje aangeklikt is, dat het in een FDF-formaat staat. Dat, is, dat heeft niks te maken met de politieke partij, denk ik, maar uh, dat is een for formulierinstelling oké, okay, ik exporteer het en ik ga het bewaren eventjes op mijn bureaublad test en dit is nu iets heel spijtigs en dat heb je zowel een LibreOffice als een OpenOffice uh, als ik uh, okay, pdf waar blijf je. daar is hij. hier kan ik dus de velden invullen zeggen Josephine eet, ik eet graag aard, vanille en nu is er iets heel vervelends namelijk dat die knopjes allemaal één soep geworden zijn deze niet, die blijven gescheiden, die zijn een groepje hè? maar door, door, je kunt dus niet meer zelf gaan die formulieren opmaken en daar ook een pdf formulier van maken op deze manier dit is iets wat ik heel spijtig vind um, dit is Juist ja, hetzelfde probleem in OpenOffice. Ik heb die ook geprobeerd. Um, maar het is nog steeds een pak beter dan wat mogelijk is in bijvoorbeeld MS Office. In MS Word kun je geen PDF-formulieren maken op die manier. Dus dit is echt wel een meerwaarde voor wie. OpenOffice of LibreOffice gebruikt. Uh, Dank u wel voor uw aandacht. en Hebt u een oplossing voor mijn probleem met mijn uh, keuzerondjes, Dan zou ik het appreciëren mocht u die delen met mij. Dank u. Dag.